Wie moeten wij volgen op Instagram? En ja, mij natuurlijk. Uh, David Thiel Die is mijn handle. zowel op Instagram als, als Twitter. Welke overleden persoon had je graag nog mee willen eten? Um, maar toch wel Jan Kruijf eigenlijk. Um, toch graag zijn wijsheden wel eens uh, in persoon uh, willen horen. Hoe ziet mijn ideale schrijfdag eruit? Oké, okay. ik fiets van huis. Naar kantoor. Ik haal één bakje 1 euro bakje koffie bij de supermarkt en mijn ontbijt. Ik eet achter mijn bureau. Um, en dan doe ik de eerste drie, vier uur niks. En dan begin ik om een uurtje of 1, 2 met lezen en schrijven. En dat is dan tot zeven, acht uur. Uh, en dan doe ik boodschappen. En dan ga ik naar huis en koken en slapen en de volgende dag, it repeats. Als geld geen rol speelde, waar zou je dan een te willen houden? Hmm, ik denk wel op Hawaii, pina Colada, surfen en uh, schrijven. Bij welk tijdperk had je graag willen leven? Maar toch wel, ik ben in de jaren tachtig geboren. Maar ik had zelf graag als volwassene de jaren tachtig willen meemaken. Toch een hedonistisch tijdperk um, op vele vlakken. En uh, dat had ik graag, ja, als 18-jarige studententijd, toch wel graag de jaren 80 echt dat willen meemaken. Niet, niet erin geboren zijn. Wat ook, wat, wat ook goed was. Welke familie is volgens jou het Rijks geworden tijdens de Tweede Wereldoorlog? Mm, dat is wel de, de Flik-dynastie. Dat is ook de enige van mijn hoofdpersonen die. Uh, na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Nuremberg-tribunalen, is veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Friedrich Flick, de patriarch, die overzag het grootste steenkolen- en wapensconglomeraat tijdens het Derde Rijk. En, en aan het eind uh, van toen, in 1945 uh, was, hij Duisland, was hij alweer Duitslands rijkste man. Dus uh, ik denk dat de fliks zijn wel het rijkste geworden. En in 1960 was Friedrich Flick alweer Duitsland rijkste man als groot aandeelhouder van Daimler benz Dus het is iemand die in 1930 Duitsland rijkste man was, in 1945 en in 1960 dus de ultieme uh, opportunist en profiteur. In welk tijdperk dan ook. Je hebt dit boek geschreven bij een New Yorkse uitgeverij. Hoe verschilt het uitgeefproces in de VS van de Nederlandse? Daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen want het is mijn eerste boek. En ik heb alleen maar natuurlijk van heel dichtbij het, het, het Amerikaanse of het anglo saksische uitgeefproces meegemaakt. Maar wat ik wel merk bij alle uitgevers is dat ik ben natuurlijk zelf journalist en dat is met korte deadlines over het algemeen. Behalve als je een onderzoekstuk bezig bent wat maanden kost, maar over het algemeen is het hè, in de ochtend uh, idee uh, in de middag of avond leveren. Um, en ik merk wel dat het uitgeefproces is wat langzamer. Nogal. Dus ik was, wel, ik was wel echt onder de indruk ook met wat voor tijdlijnen zij allemaal werken en hoe, hoe lang dat van tevoren allemaal gepland uh, wordt. En hoe belangrijk vind jij dat bedrijven zich verantwoorden voor daden uit, uit het verleden? Uh, nou, heel erg belangrijk. Ik denk dat bedrijven uh, niet alleen hun zakelijke successen moeten, moeten vieren en, en, en de groot aandeelhouders, de families die, ook deze zakelijke, die het meest van deze zakelijke successen profiteren, uh, maar ook hun. Dan wel hun oorlogsmisdaden, dan wel hun slavernijverleden, dan wel hoe ze van de koloniale tijdperk hebben geprofiteerd. Um, dan wel uh, hoe ze gecollaboreerd hebben met, uh, met de Duitse bezetter of, of als het om Duitse ondernemingen gaat, hoe ze geprofiteerd hebben van twang- en slavenarbeid en, en uh, massale wapenproductie. En de onteigening van uh, Joodse ondernemers, maar ook ondernemers in Duitse bezette gebieden. Je boek kan gevoelig liggen bij de families die je bespreekt. Ben je tegengewerkt in het schrijfproces? Nee, helemaal niet. Dat was natuurlijk ook een van mijn overwegingen, vooral tijdens de fact periode, in juni, zomer 2021. Maar ik heb zelfs geen. Ik Ze heb me allemaal niet te woord gestaan. Dus in die zin, op één erfgenaam na, een kleinzoon van Friedrich Flik, heb ik mee gecorrespondeerd. En een deel van zijn commentaren staan ook aan het eind van het boek. Wat heeft je het meest verrast tijdens het onderzoek? Ik denk de, de grootte van hoe, hoe groot deze ondernemingen en, en deze ondernemersfamilies allemaal met de misdaden van het Derde Rijk daarvan geprofiteerd hebben. Hoe erg ze eh, daarmee gecollaboreerd hebben, ook met het Naziregime. Ik denk dat ik er vrij naïef ben ingegaan. Ik dacht van, oh, ik zie misschien wel een schrijntje van een soort van mededogen of een soort van reflectie dan wel uh, van de, de, de, de hoofdpersoon in mijn boek, de patriarchen van deze ondernemersfamilies, dan wel van hun erfgenamen. Maar er is echt totaal geen reflectie in. Ik denk dat dat mij wel, wel het meest heeft verrast en ook wat het meest heeft uh, geschockeerd.